Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Hallo, deze video gaan we het hebben over de examenopgave als geld niet wil rollen. We kijken vooral naar de moeilijke vragen. Het is een examen uit het tijdvak 1 van 2019, opgave 2. En de domeinen die terugkomen in deze examenopgave zijn domein A, de algemene vaardigheden en I, goede tijden, slechte tijden. Ik haal een paar moeilijke vragen uit het examen. Vraag 6 onder andere. Je ziet een figuur staan waarin de verbanden tussen het prijspel en de geaggregeerde vraag worden toegelicht. En de vraag is leg uit dat het verband tussen het prijspel en de geaggregeerde vraag via de financiële bezittingen negatief is. Nou wat maakt deze vraag moeilijk? Nou vooral dat je moet weten wat er nou wordt bedoeld met een negatief verband. En hoe dat dus loopt via het prijspijl naar de geaggregeerde vraag. kom ik zo meteen uitgebreider op terug. Andere vraag die je als moeilijk wordt ervaren is vraag 8. Uh, gaat over dezelfde figuur. Leg uit dat het verband tussen het prijspijl en de geaggregeerde vraag via de schulden positief is. Ook daar, wanneer spreek je nou over een positief verband? Nou, dat ga ik zo meteen verder uh, uitleggen. In figuur 1 en de inleidende tekst lezen. De econoom concludeert dat de geaggregeerde vraag... ...dat is de vraag van alle markten in een land bij elkaar opgeteld, hè, nauwelijks stijgt als het prijspijl daalt. En je zou zeggen, als de prijzen dalen, wordt het goedkoper. Dus zouden mensen meer kopen, maar dat gebeurt dus niet. Dat is het resultaat van een aantal verbanden die deels tegen elkaar inwerken. De econoom illustreert deze verbanden in figuur 1... De verbanden tussen het prijspijl en de geaggregeerde vraag. Um, nou, laten we eens kijken. Um, via de financiële bezittingen. Dat zijn dus eigenlijk de bezittingen die uh, gezinnen hebben bijvoorbeeld. Dus een huis of een aandelenkapitaal of een spaargeld. Dan via de reële rente. Dus dat is de echte rente. Rekening gehouden met dat prijspijl. En via de schulden. Um, dus dat moeten we gaan uitleggen. Laten we beginnen met 6. Leg uit dat het verband tussen het prijspijl en de geaggregeerde vraag via de financiële bezittingen negatief is. Nou, een negatief verband houdt in dat als de ene stijgt, dat de andere daalt. Nou, laten we dat eens gaan redeneren. Stel dat het prijspijl stijgt, wat gebeurt er dan met de financiële bezittingen, oftewel de waarde van de financiële bezittingen? Nou, stel dat bijvoorbeeld jij hebt een pakket aan aandelen, dat zijn jouw financiële bezittingen. En in de tussentijd stijgt het prijspijl. Dat betekent eigenlijk dat de waarde van jouw financiële bezittingen, uitgedrukt in wat je ermee kan kopen als je die bezittingen zou verkopen, dat, je de, dat de waarde van die financiële bezittingen in koopkracht uitgedrukt afneemt. Want de prijzen in de winkel stijgen. Dus als het prijspijl stijgt, neemt de waarde van jouw financiële bezittingen in werkelijkheid af. Want je kan er uiteindelijk minder verkopen als je ze verkoopt, die aandelen of dat uh, huis of die, uh, dat spaargeld. En dat betekent dat de geaggregeerde vraag afneemt. Dus een stijging van het prijspijl leidt tot een afname van de geaggregeerde vraag. Dat is dus een negatief verband. Je had het ook kunnen uitleggen met een daling van het prijspijl en dat je dan uitkomt op een stijging van de geaggregeerde vraag. Dan gaan we naar, naar 7. Vraag 8. Leg uit het, dat het verband tussen het prijspeil en de geaggregeerde vraag via de schulden positief is. Nou, het prijspeil heeft altijd een positieve invloed op schulden. Schulden worden als het ware minder zwaar omdat de prijzen zijn gestegen. Eh, zwaar, ja, dus die, die tellen minder zwaar mee. Dus als het prijspeil stijgt, dan voelen schulden minder zwaar aan. En dat betekent dat mensen zich einde, eigenlijk die schulden dus minder zwaar voelen en dus ook uh, meer gaan besteden. Dus dan neemt de geaggregeerde vraag toe. Dus een stijgend prijspeil zorgt voor een toename van de geaggregeerde vraag als het gaat om de uitleg via de schulden. Belangrijk dus uh, samenvattend hierover om te onthouden. Inflatie heeft negatieve gevolgen voor de reële rente. Sparen wordt minder interessant en schulden worden met een stijgend prijsspijl juist meer interessant. Als je nou zometeen nog extra uitleg nodig hebt, dan kan je kijken naar de tip over positieve en negatieve verbanden door de QR-code te scannen. En als je extra wil oefenen met verbanden, dan kan je examenopgave topoverleg maken. En dan uh, kan je nog eens extra oefenen met uh, dit onderdeel. Top dat je deze video zo bekeken hebt. En wil je nou nog meer hulp bij economie, dan kan je even terecht op mijn website mijn YouTube kanaal of op Instagram.